Hallo, ik ben Remco van der Meulen van Isovast en uh, ik uh, ben gevraagd om een luchtdichtheidsmeting, een blowerdoortest, te gaan doen in uh, deze woning. En ik wil jullie graag laten zien hoe dat uh, proces verloopt. Gaan jullie mee? Ik heb de apparatuur uh, alvast opgesteld en ik uh, zal even uitleggen wat hier uh, allemaal staat. Dat, dat rode gevaarte hier, dat, dat heet een blower door. Het is een, uh, het is een metalen frame wat klemgezet kan worden in een deuropening. De deur die heb ik opengezet en die heb ik geblokkeerd aan de buitenkant. En in dat frame is een doek gespannen. En in dat doek, dus in een gat. En daarin zit een ventilator, een speciale ventilator. Die ventilator die kan de woning op onderdruk en op overdruk brengen. Maar er zit ook een metering in en in die ring wordt gemeten hoeveel liters ik per seconde uit de woning zuig of erin blaas. Die ventilator is met allerlei slangetjes en toeters en bellen op een computer aangesloten. En hier ligt een vrij gevoelig meetapparaat die drukverschillen meet. Nou, dat alles... Dat zal ik straks laten zien tijdens de echte meting. Wordt gebruikt om een meting te doen volgens NEN 2686. En dat is de meetnorm waarin staat voorgeschreven hoe dit werk moet gebeuren. Uiteraard hebben we gekalibreerde apparatuur nodig. En heeft degene die dit werk uitvoert een stukje training en opleiding nodig. Ik ga ervan uit dat ik dat in mijn zak heb zitten. Het eerste wat we gaan doen is, uh, voordat we gaan meten, is de woning uh, prepareren. En prepareren dat wil zeggen dat we precies volgens de meetnorm alle binnendeuren open moeten zetten in de woning. En alle buitendeuren, ramen en ventilatieroosters moeten sluiten. Niet afplakken, maar sluiten. Want de woning moet zichzelf luchtdicht hebben, maken. Uh, om dat te kunnen realiseren ga ik uh, eerst onderdrukken op de woning aanbrengen. Want ik ga namelijk de woning onderzoeken op eventuele gebreken. We zien het doek al uh, een beetje naar binnen zuigen. Ik heb een, uh, een druk van ongeveer zo'n, uh, nou, wat hebben we nu, dat is iets te veel. Zo'n uh, zo 60, 50, 60 pascal breng ik uh, aan op de woning. En dat doe ik altijd bij dezelfde druk de woning onderzoeken, omdat ik dan van mezelf weet wanneer een lekkage ernstig is of niet. En ik ga straks met de blote hand voelen... Op bepaalde plaatsen, waarvan ik weet dat ze veel voorkomen, waar een lekkage kan zitten. Laten we beginnen boven op de zolder. Voordat wij kunnen meten, had ik gezegd, moeten wij de, uh, de woning prepareren. Dat betekent deuren sluiten, ramen sluiten, ventilatieroosters dicht. Maar er moet nog wat gebeuren met de techniek. Want een ventilatiesysteem staat in open verbinding met de buitenlucht. En als ik druk op de woning aanbreng, zou dat betekenen dat via de ventilatieroosters, via de ventilatieafzuigpunten, lucht uit van buiten naar binnen getrokken kan worden. Ik heb daarom vooraf alle ventilatiebuizen van de buitenlucht afgekoppeld. Ik heb ze deels gedemonteerd en ik heb ze met plakband heb ik ze dichtgezet. Dat heb ik hier ook gedaan. Dus het ventilatiesysteem is tijdelijk afgesloten van buiten... Waar je ook op moet letten is dat de mantel van de cv-ketel erop zit. Dat betekent dat een, een, een half gedemonteerde cv-ketel een probleem oplevert. Want deze witte buis van de cv-ketel staat in open verbinding met de buitenlucht. En dat is niet handig. Nu hebben we de woningen helemaal geprepareerd. En uh, ik hoor inmiddels al hele kleine fluitjes van zuizen van lucht. Dus dat betekent dat er ergens luchtlikken aanwezig zijn. Ik doe dat systematisch, dat opzoeken... En uh, ik begin uh, bovenin bij de daknok. Daar heb ik een trapje voor nodig. En voor mijn rapportage uh, maak ik van elke lekkage die ik vind maak ik ook foto's. Zodat uh, de opdrachtgever ook altijd na kan slaan van waar zitten mijn eventuele luchtlekkages. Nou, een eerste probleem wat je kan tegenkomen is uh, de daknok. Je zit aftimmering, daar kan ik niet achter kijken. Maar ik zie daar wel een, uh, een aansluiting van een, uh, van een lichtpunt. Daar ga ik straks even met mijn hand voelen. En ik voel hier op de kop en ik voel hier direct al wind. Nou, dat is best een, uh, een redelijk lek. Er zit hier een gat in het stukwerk. Dat betekent dus ook dat de aansluiting tussen gevel en de dakelementen niet goed uh, gemaakt kan worden. Maar het kan ook best zijn dat hier achter deze plank lucht via dat gaatje hier naar binnen komt. Dat weet ik niet. Daarom is het ook belangrijk dat je een woning zo vroeg mogelijk in het af, voor het afbouwproces uh, beproeft uh, op eventuele lekkages die je nog weg kan werken. Nou, deze hebben we dus gevonden. Ik ga met mijn handen langs de aftimmering van het dak. Ik stel daar vast dat er geen uh, luchtlekkages zitten. Nu ik toch op de trap sta, pak ik meteen doorvoering mee van de rookgasafvoer van de ketel... Nou, dat is een heel goed uh, manchette wat hier zit. En uh, dat zit uh, helemaal luchtdicht. Ik kijk ook nog even naar de andere manchetten. Dat voelt allemaal goed. Dit voelt goed. En we hebben hier nog de laatste van de rioolontluchting. En daar voel ik ineens een hoop wind. Daar is iets mis. En wat zien we hier? We zien dat het gat wat gezaagd is om de rioolbeluchting naar buiten te krijgen, dat is te groot. En deze plaat die zit dus of op de verkeerde plaats of het gat erachter is te groot uitgezaagd. Nou, daar moeten we even een foto van maken voor de rapportage. Verder controleer ik de dakvoet. Dat doe ik. Door naar de aanslag te kijken, de dakvoet, ik kijk bij de F-beugels, eventueel de stelnokjes. En het voordeel in deze woning is, is dat de dekvloer is aangezet tegen de dakvoet. En eventuele lekkages die erachter zitten zijn dus uh, volledig afgesloten. Dus de mijn dekvloer doet dat redelijk goed. Dit is een hele fijne methode om eventuele lekkages kwijt te raken. Mocht de muurplaat eventueel opgelengd zijn, dan zit er een, uh, een, uh, een kleine kier... Die zit hier niet. Al op het moment dat daar een kier zit, dan zou ik zeggen hou wat ruimte tussen die twee delen van die muurplaat en schuim dat vol. Zorg dat je ruimte hebt om te schuimen. We zouden ook nog even kijken naar het midden van het daknok. Want daar kwam een, een pijpje naar buiten zetten van de elektra. En ook hier stel ik vast dat er behoorlijk wat wind naar buiten komt. Dus daar maak ik weer een foto van. Dat betekent dat het afschuimen van de daknok niet helemaal goed is verlopen. Het kan ook zijn dat op de koppen van de daknok, bij de beide bouwmuren, dat daar lucht naar binnen komt stromen. Nou, voor de rest ziet het er eigenlijk prima uit. We hebben we geen verdere lekkages gevonden. Dus ik stel voor dat we een etage gaan afdalen naar beneden. Nog even een detail op de verdieping. Hier is de badkamer. En uh, toen ik deze ruimte in onderdruk zette, toen rook ik een, een lucht die deed denken aan uh, het, af, uh, het, ot, het afwezig zijn van water in de siphons. Deze woning die heeft uh, nog geen wateraansluiting, dus ik heb van tevoren een emmertje water in het uh, doucheputje, in de toilet en in de wastafel gegooid. Als je dat niet doet, heeft het een, uh, een slechte invloed op het meetresultaat en uh, daarnaast uh, gaat het ook gewoon stinken. Dat is zonde. Eigenlijk heb ik op deze verdieping relatief weinig problemen vastgesteld. Uh, wat ik, uh, wat ik uh, altijd even beproef is mijn handen vlakbij de centraaldoos van de elektra in de plafonds. Op het moment dat er kanaalplaten toegepast zijn, dan staan die centraaldozen vaak in open verbinding met de buitenlucht via de koppen van de kanaalplaten. Die worden heel vaak door aannemers niet dichtgezet. In dit geval is het een ideale situatie. Hier is breedplaat toegepast. Alle verbindingen van installaties en dergelijke worden allemaal volgestort. Dus breedplaat levert uiteindelijk een veel luchtdichter woning op. Verder risico's zoals uh, de intimmering van dakramen uh, heeft hier geen uh, lekkages opgeleverd. Deze dakramen zijn uh, met spakwerk uh, afgewerkt. Uh, dat zou kunnen scheuren. Dat zou betekenen dat je op termijn nog lekkages kunt vinden. Ik heb nu niets gevonden. En dit is bij de oplevering van de woning ook het meetmoment. Dus het zij zo. Kijken we even aan de andere kant van de woning. Dan hebben we hier een, een kapel zitten. En ik heb vastgesteld dat er bovenaan bij de aansluiting met het plafond via deze naad lucht naar binnen loopt. Dus ik heb daar een foto van gemaakt en ik heb hem in het rapport opgenomen. En verder uh, zijn er eigenlijk geen gebreken op deze verdieping. Dus kunnen we naar de begaande grond toe. Ook op de begaande grond vallen eventuele lekkages gelukkig mee. Deze woning is uh, op het eerste langs zo slecht nog niet. Uh, ik merk onderaan de deur... ...dat er in de hoek een klein beetje luchtlekkage is. Dat is niet veel, ik heb er toch even een melding van gemaakt. Het hoeft nog niet te betekenen dat de rubbers in deze deur hun functie niet uitoefenen. Het kan ook gewoon betekenen dat er vuil uh, zand of dergelijke tussen zit. Dus het is aan mij om te zorgen dat deze deur in principe schoon is, deze, deze, dit kozijn, voordat ik de deur sluit. In het toilet was geen uh, probleem. In de meterkast eigenlijk ook niet zo'n groot probleem, maar het is toch wel even leuk om te weten... De kunststofvloer die hieronder zit, die adviseer ik altijd om die heel laag te stellen en de zandcementdekvloer dekvloer of eventueel een vloervloer daaroverheen te smeren, want alle doorvoeringen die hierin zitten zijn altijd per definitie lek. Nou, hier is dat goed gedaan. Desondanks heb ik toch een klein lekje. Op het moment dat ik hier mijn hand boven hou, voel ik rond deze sparing voel ik lucht naar binnen stromen. Het is niet veel, maar alle kleine beetjes leiden tot een wat grotere lekkage debiet. Dat was de meterkast. Uh, het laatste wat ik uh, jullie niet wil onthouden... dat is de lekkage die ik hier heb ontdekt. Die kan ik zelfs uh, een beetje zichtbaar maken. Want hier zit een gat en dat is waarschijnlijk gehakt om een reparatie uit te voeren. Dit is een schacht. En die schacht die staat uh, uh, misschien in verbinding met de buitenlucht. Als ik hier wat piepschuimbolletjes voorgooi... dan zien jullie de lucht eruit komen. Het is echt behoorlijk wat lucht. Dit is een groot aandeel... In het totale lekkagedebiet. En uh, ja, ik adviseer altijd, zorg dat je woningscheidende wanden, dat die de luchtdichting verzorgen. En dat betekent dus dat niet deze schacht, dat deze schacht de luchtdichting verzorgt, maar dat deze wand de luchtdichting verzorgt. Dus dat zou in principe betekenen dat het affilmen van de wanden ook achter deze schacht moet gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk lastig, want die stuk erdoor, die is later dan degene die deze schacht bouwt. Nou, Na de kwalitatieve controle van, uh, van de woning is het tijd om uh, de woning te gaan uh, beproeven. kwantitatieve meting. Dus we gaan vaststellen wat de luchtdichtheid is. Dat doen we dus uh, met behulp van uh, de meetapparatuur die ik heb opgesteld. En uh, ik ga met deze ventilator de woning uh, op een aantal verschillende... Uh, onderdrukken brengen, uh, 90 pascal, 80, 70, 60, 50, 40 en 30 pascal. En dan moet je je voorstellen, 10 pascal is ongeveer 1 kilo per vierkante meter. Dus als ik 100 pascal druk op deze woning zet, dan wil dat zeggen dat elke vierkante meter van de woning krijgt uh, 10 kilo druk. Dat betekent dat je een, een deur flink beet moet houden, vergelijkbaar met een, uh, met een flinke storm. Het eerste wat de meetapparatuur wil weten, dat is wat het drukverschil is over de woning op het moment dat er sprake is van geen ingeschakelde ventilator. En de meetapparatuur gaat nu meten wat het drukverschil is, bijvoorbeeld door wind of door temperatuurverschil. Nou, in dit geval is dat zo'n zo 6 pascal, een halve kilo per vierkante meter. Dat is wat we ervaren als we thuis dagelijks de deur open doen bij normale weersomstandigheden. Nou, dat heeft zo'n 30 seconden geduurd. En nu gaan we starten met de echte test. En ik heb van tevoren de software de opdracht gegeven om naar 90 pascal toe te gaan. 9 kilo per vierkante meter. Je ziet het doek al een beetje naar binnen komen. Er ontstaat onderdruk. Je kunt het ook zien als ik hier tegen aandruk... Dat doe ik wil naar binnen. Als de toerental van de ventilator toeneemt, dan zie je hier ook het meetpunt verschijnen. Dit is de oplopende druk. Dit is het aantal liters wat per seconde uit de woning wordt geslurpt. En dan gaat het nu naar de 90 pascal toe. Het stippeltje beweegt wat door de invloed van wind. En op het moment dat die daar verschenen is, dan vraag ik of die daar een meting wil doen. Hij gaat 100 metingen verrichten. Dat zijn alle kleine stippeltjes die je hier ziet. En na 100 meetpunten maakt hij daar een gemiddelde van. En verschijnt er een rode stip. Zo, nou zijn we bij het uh, laatste meetpunt aangekomen van een serie. 40 pascal. En als hij dit meetpunt... Uh, Verzameld heeft, ...dan is het nog een keer tijd om het ventilatorhuis af te dichten met een doek. Want hij wil nogmaals weten wat het gevolg is van winddruk op de gevel. Stel dat het in die tussentijd bijvoorbeeld harder is gaan waaien. lijn die de computer door alle meetpunten heeft getrokken. De stippeltjes, die dansen wat om de lijn heen, dat is niet erg. Uh, die lijn is eigenlijk de gemiddelde, het gemiddelde resultaat van, uh, van de meting. En nu is het erg belangrijk, hier bij het snijpunt met de lijn van 10 pascal. In de Nederlandse wetgeving is afgesproken dat we de luchtdichtheid van een woning bij 10 pascal uitdrukken. En ik ga nu op dit punt kijken. Hoeveel liters per seconde er weglekken? Dat zijn er ongeveer zo'n 26. 26 liters per seconde. Nou, nou wil je graag weten, voldoet deze woning nou uh, aan, uh, aan de eisen die uh, de bouwvergunning hieraan heeft gesteld? Deze woning is uh, ongeveer zo'n 85 vierkante meter groot. Ik zal dat eventjes uh, op klad uh, uitrekenen. Dan kom ik op een uh, waarde van uh, ongeveer 0,30. En de eis voor deze woning was uh, volgens uh, de opdrachtgever 0,625. En dat betekent dat deze woning uh, ruimschoots aan uh, de eisen van luchtdichtheid heeft voldaan.